De Hoge Raad heeft een belangrijke uitspraak gedaan over de terugvordering van betalingen door een curator. Wat was er aan de hand? Blijswijk huurde bedrijfsruimte van Royal Flora Holland. Op 2 oktober 2012 wordt Blijswijk failliet verklaard. Op 3 oktober werd vanaf haar bankrekening echter toch nog ruim 4000 euro automatisch overgemaakt naar Royal Flora Holland. De bankrekening van Blijswijk vertoonde toen al een debetstand. Door de betaling werd die debetstand dus groter. De curator vorderde van Royal Flora Holland terugbetaling van het overgemaakte bedrag aan de boedel. Hij baseerde zich op artikel 23 vice menswet. Daarin is bepaald dat de schuldenaar vanaf de faillietverklaring niet meer over zijn vermogen kan beschikken. Volgens de curator was de betaling door de bank van Blijswijk daarom onverschuldigd. Het Hof gaf de curator gelijk en wees zijn vordering toe. Het maakte daarbij volgens het Hof geen verschil dat in dit geval sprake was van een debetstand op de rekening. De Hoge Raad vernietigt dit oordeel. Hij stelt voorop dat het faillissement ertoe strekt dat de rechtspositie van alle bij de boedel betrokkenen onveranderlijk wordt en dat de rechtspositie van een schuldeiser na het faillissement niet meer in zijn voordeel kan wijzigen. Dit zogenoemde fixatiebeginsel vindt uitdrukking in de artikelen 20, 23 en 24 van de Vise-Menswet. Daarmee is beoogd om aan de schuldeisers bescherming te bieden tegen vermindering van het actief van de boedel dat voor verdeling beschikbaar is. Daarnaast beogen het fixatiebeginsel en de genoemde artikelen om de schuldeisers te beschermen tegen een vermeerdering van het passief van de boedel, de schulden. Door vermeerdering van de schulden zou de uitkering immers eveneens lager uitvallen. Hierbij past het, volgens de Hoge Raad dat de curator een betaling na het verliecement alleen kan terugvorderen als daardoor ofwel het actief van de boedel is verminderd ofwel het passief groter is geworden. In dit geval was dat allebei niet aan de orde. Van een verminderd actief, een creditsaldo, was immers geen sprake. Maar ook het passief, de vordering van de bank op de boedel, was niet vermeerderd. Op grond van artikel 24 faillissementswet was de boedel voor de betaling namelijk niet aansprakelijk omdat de boedel door die betaling niet was gebaat. Het Hof had de vordering van de curator daarom moeten afwijzen.